Hoi, mijn naam is Jury. En ik ben Hedep. En samen zijn wij van het kanaal Handig. En wij gaan jou iedere dag voorzien van de tips die jij het beste kan gebruiken. Dus ben jij nou op zoek naar de leukste de Of hou jij nou enorm veel van leeftips? Dan is dit jouw kans om je te abonneren. Het is natuurlijk niet alleen leuk om naar ons te kijken. Het is ook ontzettend leerzaam. Doe het zelf. Oplossingen. Weetjes. En recepten. Gewoon eigenlijk alles wat handig is En dat alles voor niets Het enige wat je hoeft te doen is je gewoon te abonneren Maar waarom zou je dan abonneren? Nou, dat zal ik je vertellen. Je blijft altijd op de hoogte van de handigste tips. En als je abonneert, dan ben je er ook als eerste bij. Wij luisteren namelijk naar wat onze fans willen. Dus heb je nou een vraag of een verzoek of wil je gewoon simpelweg iets weten? aarzel niet en vraag het ons, want wij zullen jouw vraag behandelen. Ja, is zo nu en dan geven we ook nog eens wat weg en dat is altijd leuk. Dus waar wacht je nog op? Dat je namelijk al lang kunt abonneren. <lacht> dus doe dat en dan zien wij jou de volgende keer bij handig. Dat is handig.